Goedemorgen, ik ben terug op een thuisveld en dit keer met wat nieuw speelgoed, de X35 schijf, vaak gezocht hier, ze zeggen dat deze wat dieper gaat, dus benieuwd wat we gaan vinden, zie je terug bij de eerste vondst. De eerste vondst zegelootje. helemaal compleet niet zo heel oud benieuwd wat de rest van de dag gaat brengen nou, ik zoek inmiddels in de boost mode. Uh, ja, en daar kom je toch nog een stukje dieper mee mooi diep gat plekje waar ik echt al regelmatig heb gelopen en een hartstikke mooie musketkogel dus uh, ben benieuwd of ook nog een muntje van uh, mooie diepte gaan pakken op naar de volgende Nou, hij gaat hartstikke lekker want ik pak hier toch weer uh, ja, vind ik een van de leuk, leukere muntjes 2,5 leeuwencent uh, niet belachelijk diep maar toch op een stuk waar ik best wel vaak geweest ben en ook andere mensen even kijken voor een jaartal hmm, ik denk 1890, maar. Die gaan oppoetsen. Wat dit nog een hartstikke leuke munt. zoals dus ik zei, niet belachelijk diep. Maar uh, toch een mooi signaaltje in, in die boost modus. Ik dus, uh, ben benieuwd naar de wat kleinere munten. Hoe we die gaan pakken. Een beetje ver ingezoomd. Maar uh, de zilverrij loopt er weer. Hopen dat het dan ook weer zilver op gaat leveren. Nou, uh, ik ben dik en dik tevreden. leeuwenzentje Oh, andere kant. Ook weer niet heel mega diep. Maar echt op een plek waar ik uh, ja, al vaak gelopen heb. Blijf toch muntjes vinden dus uh, op naar het zilver. En weer een muntje. Uh, Dubbel gevouwen. Gaf niet het meest mooie VDI, maar uh, ik heb al in de gaten dat hoeft niet altijd leidend te zijn. Uh, lijkt me een duitje, maar ik ken hem niet. En hier onderin zie ik 16 staan, dus eentje had 1600 in. Ik vind normaal alleen maar Duits uit 1700, dus ik uh, ben benieuwd wat dit is. Thuis schoonmaken, wat onderzoek doen, en uh, hopelijk vinden we het antwoord. Duitje staat Utrecht. Even kijken. En weer een leeuwenzendje erbij, deze lag aan de oppervlakte. Nou een Duits muntje, ik denk een uh, heller uit denk 1826, hij is redelijk versleten aan de randen, maar uh, er zit nog wel veel uh, relief op, dus als we die uh, schoon gaan maken wordt hij nog wel beter leesbaar. Op naar de volgende! en de volgende leeuwencent gaat hartstikke lekker dik tevreden over de x35 zover en weer 1 cent leeuwencent deze kant ziet er super strak uit aan de andere kant ietsjes minder even kijken of we nog een jaartal kunnen vinden thuis op naar de volgende nou daar is dan waarschijnlijk het eerste zilveren met de x35 de VDI was laag, uh, valt me al vaker op. Uh, maar het signaal was super strak, zilver aan de randjes. Ik denk weer een zilveren Ik ga hem even poetsen voor het jaartal, op het moment. Nou, even een beetje gepoetst, ik denk 1853 in zilveren zilber uh, Maar wat wel leuk is, even draaien andere kant een schildje met kroon en leeuwtje en tot nu toe had ik alleen maar silver met uh, afbeeldingen van de uh, koning van Pruisen of Hannover erop dus, uh, deze met een wapenschild die ken ik nog niet, ik ga hem thuis beter schoonmaken en dan zie je hem weer terug zilver, hartstikke mooi en de volgende vondst leuk handgreepje kwam van aardig diep yes en weer eentje 2,5 leeuwen even draaien zo vind je ze nooit en zo vind je de twee op naar de volgende en een Duitje Zeelandia, ergens uit 1700. Ik kan je het dan nog niet lezen. 1 cent, 1956. Ziet er nog redelijk uit. En weer een Duitje, overijsel 1750. Even de andere kant bekijken. Ziet er nog goed uit. Op naar de volgende. En weer een Overijssel, overreisel, denk 1764 of 65. Nou, volgende een, uh, heilig hangetje, ik denk niet van zilver, wel een hoge VDI. Uh, hij is aardig uh, aardig vies. Ik ga hem thuis even schoonmaken en dan uh, ik zie je hem straks terug. En weer een muntje. Schildje erop. Uh, weet niet op mijn hoofd wat dit zo is. Andere kant redelijk versleten. Moeten we thuis beter schoonmaken? En een duitje Overijssel, ergens uit 1700. En deze kwam van uh, redelijk diep. Dus, gaat lekker met de X35. Nou, weer wat nieuws. 1940. Duitse adelaar met hakenkruis eronder lag ook gewoon aan de oppervlakte zal een uh, 50 pfennig zijn ga hem beter schoonmaken en dan zie je hem terug Ik dacht even zilver maar helaas niet. Ja, hij is van nikkel, 25 cent, 1948. Zo, even draaien. Koningin Wilhelmina. Hij ziet er nog wel super strak uit, mooie munt.